Met OMOOC bouwen we aan HET kennislandschap binnen het openbaar bestuur. Samen met overheden en kennisinstellingen maken we bestaand en nieuw aanbod... ...van good en bad practices open en toegankelijk. Overheidsprofessionals rondom actuele vraagstukken voeden met inspiratie en verdieping. Dat is onze missie. De manager mag dus best zijn ideaalbeeld schetsen, maar de medewerkers die gaan over de weg... Ja, we krijgen eigenlijk hele goede oplossingen, daar zijn we heel blij mee en de, het proces van samenwerken tussen start-up en ambtenaar gaat ook heel goed. MOOC is de afkorting voor Massive Open Online Course. De O staat voor overheid. MOOCs zijn videoreeksen waarin op compacte en informatieve wijze mini-colleges worden gegeven waar overheidsprofessionals van kunnen leren en direct mee aan de slag kunnen. Inmiddels is er een grote collectie MOOCs gelanceerd die bestaan uit meer dan 100 inzichten en sprekers. Afkomstig uit verschillende overheidslagen, de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap. De sprekers delen op omoek.nl hun inspirerende verhalen. In de video's zie je de meest recente en innovatieve aanpakken binnen een veranderende wereld. Hoe ga je om met ingrijpende veranderingen als digitalisering en datagedreven werken? Hoe ga je om met de nieuwe omgevingswet? En hoe kun je wendbaar werken? Op oomhoek.nl vind je over deze en over nog veel meer onderwerpen praktische tips voor jou als overheidsprofessional. Een paar vragen die tijdens het maken van de omoek naar boven zijn gekomen zijn bijvoorbeeld Wat betekent de digitalisering voor de organisatie van de overheid? Of wat betekent digitalisering voor de overheid als een soort databedrijf? In enkele jaren tijd is OMOOC uitgegroeid tot een van de plekken waar overheidsprofessionals hun inspiratie en verdieping vinden. Inspiratie en verdieping die ze kunnen gebruiken in hun eigen werk, de wereld dichtbij en de maatschappij als geheel. Benieuwd geworden? Bekijk op Omoek.nl welke MOOCs er in de afgelopen jaren al gemaakt zijn.